Vandaag ben ik hier ter plaatse op de Gentse en ik heb gehoord dat er een alternatieve stoet was. Want boven is er ook een stoet, maar deze stoet is iets speciaal met een andere betekenis. En ja, wel, voor de eerste keer dit jaar is er de Gentse Feesten, die start op een vrijdag. Uh -huh. Maar het stadsbestuur heeft beslist om de officiële paradestoet toch op de zaterdag uh, te laten doorgaan. Uh -huh. Dat is absurd, hè. dat is lekker in een douche kruipen. Dat... Nee, eerst kleren aan doen en dan in een douche kruipen. Maar. Dit is de alternatieve stoet van de pleinen. Hier. Ja, ja, ja. Dat is de stoet van de pleinen en van de alternatieve organisatoren. Gelijk Cirque, Gelijk de Vlasmacht, Gelijk ah, ja. Trefpunt, uiteraard. Ja, ja, ja. En, uh, de ah, ja, ja, de stoet van morgen dat is een ander soort stoet. Zo gezegd, en... officiële stoet, maar dit ja, ja. wordt de eerste stoet. Hoeveel kilometer heb je al, gereden? Met die heet? Ja. Uh, 80.000, denk ik. Ah, maar dat is wel de moeite, want het is wel een schone auto. Hallo, wat stelt deze caravan voor in feite? Uh, Mark is de maar Ik ben de woordvoerder. Ja, wat, wat, wat is de bedoeling van deze caravan? Dat is de caravan uh, van het Gentse uh, boterhammenkot uh, dat op de Vlasmarkt staat al jaren. Hebben de mensen in Gent honger, denk je? Uh, Voor het moment niet vreemd, maar het is vrij warm. Hè. Die, nuvlakken, die nuvlakken smelten ook. Niet. Ja, veel mensen zijn precies pizza aan het eten naast. Ja, ja, ja, maar ja, dat, staat dat de mensen geen smaak hebben, wisten is wel lang. Excuseer, wist u dat er vandaag een stud was? Een stoet? Nee, nee, nee. Ik kom van Brugge, Ik had er geen idee van. Maar het is enorm grappig. echt. Ik heb hier al een paar filmpjes gemaakt. Dat is echt. Dat is super. Oh, oh. hey, hey, hey. Het is hier een groot feest vandaag. Ja, ja, het is een feest. Vindt u dat u een alternatief bent? Alternatief? Wij zijn het betere alternatief, dat is waar.